Goedemorgen, goedemorgen. Um, het is nacht zondag. Ik wou gisteren al filmen, maar toen werd ik opgehouden door Clive. Oh, nou, ik ben helemaal vergeten. Ik heb vannacht niet gedroomd, maar Clive en ik hadden een of andere complottheorie over dat je in je droom ging zeggen tegen mensen van jij bent niet echt, jij zit in mijn droom. En dat je dan gevangen ging worden in je droom, nou ja, dat dus. Ik ja, ga jullie deze koekjes laten zien. Ik had eerst twee van deze. Dus toen wou ik laten zien van, uh, ik krijg ze niet van elkaar. Maar blijkbaar heb je ook een bovenkant. Kan je ze zo in elkaar zetten. Ik kwam er vanochtend achter, terwijl ik wilde eigenlijk de camera erbij pakken, maar ik was toen net wakker. Ik heb morgen een Nederlands toets, maar ik heb ik online en dan heb ik mijn boek zo. Oh, dat had ik vorig jaar met mijn thuismondeling, mijn eerste thuismondeling was online, top. Heel gesprek uitgeschreven, achter mijn laptop geplakt, dat de docent het niet kon zien. En toen uh, had ik gewoon een... Uh, ik ben niet meer wat Ik had Al goed cijfer. De heb ik onder les. Mijn moeder ging ook beginnen over een bijbaantje. Ik dacht, nou hm? Ja, toen zou ik prima. Ik ga wel als ik 14 ben pakken vullen bij de Appie. Nu hoef ik geen bijbaantje. <coughs> Coronavirus. Nu hoef ik geen bijbaantje meer. Mama wil niet dat ik een bijbaantje krijg. Dus ik weet het ook niet anders over begon. Maar ik vond het wel grappig. Zo Tess, daar zijn we weer. Ja. Jij bent naar de kliniek geweest yes. en hij, Blondie is behandeld. En ik ben er nu weer om de nakontrole te doen en te kijken wat het ons opgeleverd heeft en opnieuw te mobiliseren. Want dat is heel belangrijk. Hè? De, de injectie aan zich geeft niet de mobilisatie. En ondertussen heb jij gerevalideerd in je training. Ja. Wat heb je gedaan? Ik heb ja, twee weken dat gedaan. En dan vier dagen aan de bijzetjes lanceren. En dan ook aan de hand gewerkt samen met Ambulus, Daan en ook een paar keer zelf En heb je daar... Op dag 1 en nu een verschil in. Zit er tussen links en rechts nog een verschil. Is er iets veranderd in de twee weken? Tijdens het monteren ging ze vroeger altijd haar kon naar binnen gooien. Aan de rechterkant. Ja. Nu kan ze wat rechter blijven. Okay. Maar ze vindt op dit moment de draven wel echt heel lastig, omdat ze nu. Nou ja, omdat natuurlijk de ontsteking waarschijnlijk kwijt is. Ja. Maar ze vindt het wel echt heel Het is eigenlijk een beetje de stabiliteit kwijt. Ze ja. is dus even aan het zoeken naar nieuwe balans. Ja. ja, nou dat zien we heel vaak. En als je het werk aan de hand doet, het schouder binnenwaarts op die volte. Heb je dan een verschil tussen het uitstappen links of rechts? Rechts vindt ze lastiger dan links. Oké, okay. dat is zoals het nu is. En dat is de afgelopen twee weken ja. gebleven. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is interessant. Ga ik eens eventjes kijken. Pak ik even een paar naaltjes. Gaan we eerst weer even in de naaltjes zetten en dan gaan we de naden losmaken. En dan ben ik heel benieuwd wat je daarna, wat ik ga vinden en wat je de komende weken gaat doen. En dan gaan we even een plannetje maken ja. voor, uh, voor zometeen. Ja. ja. daar zit nog wat. hè. Zo. Hm. Goed zo, Bonnie. Ze is heel grappig. Ze heeft met name nu spierpijn in de billen. En wat we heel vaak zien is, als we dus in die hals die ontsteking weghalen... dan gaat de aansturing naar die achterbenenbord anders. Dus zij is de heel duidelijk in combinatie met dat werk aan de hand... waar je natuurlijk heel erg daar aanspraak op maakt, echt iets aan het veranderen. Maar ze heeft het is wel echt pijn in de billen. Dus het kan best wel zijn dat dat een beetje zorgt... dat je denkt, ja, is dat nou heel veel veranderd? ze niet... dus is echt een beetje pijnlijk. Ja. Dus ik ga haar vandaag weer een beetje helpen om dat een beetje in balans te brengen. Maar heel opvallend, maar dat zien we dus vaker. Hoe is het met Ivy dan? Um, best wel goed. Ik had eerst gisteren op haar gereden en heb ik vooral eigenlijk dat we met het werk aan de hand doen oh. hebben we gedaan tijdens het rijden. Dus schouder binnenwaarts, schouder voor. En dan ook nou, met de kont naar binnen en dan zo opzij in stap en draf. Yeah. Uh, zij gaan de hele tijd met een losse teugel als het rood omhoog als het rood omhoog als het rood omhoog loopt, het rood omhoog te en dan belonen. Ja. Uh, nou ja, dat hebben we eigenlijk uh, het hier hele tijd gedaan en dat heb ik ook geprobeerd om de afgelopen tijd te doen. Ik probeer gewoon niet aan te zitten dat ze. Gewoon in haar eigen balans te laten lopen. Nou, perfect. Dus niks ja, dat heb af te dwingen. Ik heb het de hele tijd gedaan waardoor ze ook gewoon makkelijker ging rijden. En ook beter het eigen lichaam. Een soort van Ja. Ze ook echt. Dus ging draven. Ik dacht, jij ja, loopt kreupel. Maar ze tilde haar achterbeen op. Dat was wel echt heel gaaf. Ja, dus eigenlijk. Jij ja, hebt met haar wel heel veel verschil nu in haar manier van bewegen. Ja. Alleen het is nog heel erg zoekend om hem echt nagevelijk en over de rug te, te ja, halen. Ja, uh, en ik had de afgelopen tijd vooral haar gelanceerd tussen twee teugeltjes. Ja. Dat ze, nou ja, ik even, ja erop zit vind ik gewoon lastig. Ja. Dus uh, dan dacht ik, zonder dat ik erop zit, heeft ze dan toch uh, een soort bijzet achterin. Ja, nee, hartstikke goed. Oké, okay, nou ga ik eens even kijken wat de haarlijf doet. En dan uh, wel fijn dat je in ieder geval verandering hebt gemerkt. Oh, hier is die ook wel echt serieus een stukje zachter, hè? Oké. Okay zo. Het is ook voller, hè? Veel voller. Nou ja, ze is heel erg afgevallen qua vet, maar heeft meer spieren gekregen. Ja, dat willen we graag. Als sportpaard. Maak er maar heel even los als je wil. Dat Even alleen een touwtje. Zo, ja. Hallo. Ja, ik kom je weer even plagen. Is dat goed? Mooie vlechten in. Nou ja, ik, ik hier me dus er zo erg aan. De ene helft, normaal is het aan de ene kant, de andere helft aan de andere kant. Toen dacht ik, maar ik gewoon slechtjes. Ja, het ziet er keurig uit. Ze is echt uh, vol geworden in mijn spiering. Wat leuk. Ja, weet ik wel. Dat is goed gedaan, man. Wat je ziet is, is dat hij... Kijk, hij heeft nog wel een beetje zo... Die knikt erin. Maar die hele halsconformatie wordt anders. Ja, dat weet ik. Oh, dat die... meteen... Ja, is <lacht> hij is meteen krijgt er nog maar. Oh, maar. Oh, wat gemeen is die, hè? ja. Goed zo, ik maar lekker af. Ik ga je straks weer losmaken, maar ik vind wel echt dat ze een gedaanteverwisseling heeft uh, doorgemaakt. Gewoon, het is echt een stuk voller, er zit echt meer spier op. Dus het uh, wordt echt beter. Blij om. Ja, echt goed. Nou, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En we gaan lekker aan het lopen. Samen met Jessie. Een hele mooie lucht. En het is ook gevroren, het is min 2 graden. Superleuk. Hey. Alice, zijn we kwijt. Alice! Ja, dat zijn we kwijt. Maar check dan die lucht. Ja, in het echt is het meer roze dan oranje. Maar ik heb ooit... De, kijk, daar is Alice. Ooit dat kinderboerderij. Kijk, dat is mooi aan het aan Maar ik heb ooit op de kinderboerderij zo'n soort kaars gemaakt. Ja, dat was wel cool. Ah. Wauw Jessie! was net ook een hondengevecht of zo. En toen stond iemand anders met iemand anders hond. En toen was het helemaal drama. Waaah. Welkom. Met vlieger Tessa. Zit er zit eigenlijk een kind in het gras. Nou, oké. Okay. Oh, die is ook aan het filmen. Dat is gezellig. Oké, okay, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar kudos aan Amber. Ze um, tilt haar achterbenen op. Nee, maar even serieus. Wat is dit? Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Oh, kijk haar achterbenen, wat is dit? <laughs> ze weet eigenlijk niet zo goed wat ze met zichzelf aan moet, maar wat is dit? Ik had mama gebeld, maar mama neemt niet op. Dus, ik ga ervan uit. Ja, ik weet het niet. Kijk, ik heb. Ja, ik, ik denk, wat ik denk, hè? Is dat ze zo losgemaakt is dat ze nu niet weet wat ze met haar eigen benen aan moet. Wat is dit? Of ze heeft net in de stapmolen verkeerde beweging gemaakt en loopt nu niet goed. Ja, ho. Oh, nee, dat is sowieso niet goed. Woe, woe. Welkom met Omerkind Leven met Tessa. Ho. Oh, paard is heel wild. Ja, ik denk dat ze gewoon de achterbeen optilt, want dat doet ze niet. En nu ineens wel. Ivy. Wat is dit voor actionen? Het is koud, dus ik denk dat ze gewoon een beetje in de bar is met zichzelf.